Ik wens dat de mensen in de Verenigde Staten weer een normaal huis kunnen, in een normaal huis kunnen leven en weer in een normale staat kunnen leven. Uh, mensen, mensen, mensen, dat mijn vader gezond blijft. Mensen wensen mensen. En wat wens ik mensen? Dat we elkaar vinden, dat we elkaar voelen, dat we elkaar bereiken. In 2021, in de stad, in de woonwijk, in de buurt, dicht bij elkaar. Alle goed. Nou, dat het wat normaler mag worden, ik weet niet of het helemaal normaal wordt. En dat de mensen wat vriendelijker tegen elkaar worden. Want niet de oudere zou ik niet zeggen, maar wat jongere mensen die... Al dat gerumoer, dat hou ik niet van. Een beetje geluk voor iedereen. Ik wens voor volgend jaar dat ik een hele coole steunstem krijg. Mijn wens is dat iedereen naar de vijfde dimensie ascenseert en iedereen in hoge vibraties leeft. En een, met, met een open hart door het leven heen kunnen gaan en veel liefde kunnen scheiden naar iedereen toe. Mensen, wensen, wensen. Nee, mensen, mensen, wensen, mensen. Wensen, mensen, wensen, mensen. Gezondheid toe. Dat eindelijk de corona weggaat en dat we allemaal in vrede samen mogen leven. Mensen, mensen, mensen. Ik wens jullie allemaal... prettige uh, ja, uh, kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Mensen, wensen, wensen. Ik wens voor iedereen hier in mijn stadje Rotterdam, voor, zeker voor de maand december. Veel warmte, veel samen zijn. Veel lekkere dingetjes voor jezelf klaarmaken en jezelf ook gelukkig maken. Jezelf een hart onder de riem steken en de verbinding zoeken met elkaar. Mensen wensen mensen. En mijn wens voor de ander is dat, dat, dat ze zich niet blind staren op, op dat uh, coronavirus, want alles is corona, corona, corona, een woord waar ik hun hekel aan heb eigenlijk. Maar goed, uh, dat mensen zich niet daarop blind staren en dat ze weten dat er, dat er God bestaat en die, die boven alles staat en die alles zeker goed zal maken. Mensen wensen mensen. Uh, dat ik het niet zo goed weet. Mensen, mensen, mensen. Ik hoop dat, uh, ja, van kan het overmaken. We hebben het niet precies. Uh, ja, volgens mij heeft iedereen die ik ken dat niet nodig. Uh, love and peace voor uh, heel Nederland, Rotterdam en de rest van de wereld. dat na anderhalf jaar culturele armoede, omdat heel veel dingen niet doorgingen, we een enorm cultuurrijk komend jaar ingaan. Met alle wijken, buurten, straten, dat er weer heel veel kunst en cultuur gebeurt. Want dat hebben denk ik mensen gemist. Ja, dat we, god, zoveel, dat we elkaar in, in, hoe zeg je dat, met respect kunnen benaderen en, en, en alle meningen welkom zijn. Ik wens je juist zonder beslagen brillen, glazen en mondkapjes. Wat ik sowieso wens is dat je wat vaker verplicht, even jezelf verplicht om te ontspannen. Ik had laatst, ben laatst aangereden door een auto en kon ik een paar dingen niet meer doen en toen dacht ik... joh. Als ik dat niet had gedaan, had ik nu weer zoveel opdrachten en optredens gedaan. Hoe, hoe paste dat überhaupt in mijn agenda? Dus ik moest verplicht even stilzitten. En toen dacht ik, hmm, dit moet ik vaker doen. Er moet niet iets slechts gebeuren voordat je dan, uh, dan ontspant. Per kleur. Mijn wens is dat we allemaal wat aardiger zijn als we gewoon aardig zijn tegen elkaar, dan voelen we ons allemaal fijn. En daar komen, komen we ver mee. Veel warm, Veel warm Voor elkaar.